Welkom bij Tom Zorg. Zoekt u een rolstoel voor langdurig gebruik? Dan is de Ivonne een hele goede keuze. Ik neem graag met u de eigenschappen van de rolstoel Ivonne met u door en tevens ook alle voordelen die deze rolstoel biedt. Allereerst is het hele zitgedeelte volledig uitgerust met draagschuim. Dat betekent schuim dat met lichaamswarmte zich vormt op je lichaam en een egale ondersteuning biedt, dus geen drukpunten. Daarnaast is de rolstoel volledig instelbaar, Laten we beginnen bij de beensteunen. De beensteunen zijn zowel in hoogte instelbaar, traploos, zijn traploos in lengte instelbaar en ook de ondersteuning voor de kuit is zowel in lengte als in diepte verstelbaar. Daarnaast zijn ook de beensteunen voorzien van bescherming voor de knie. En tevens ook met wanden voor de enkel dat het been nooit eruit kan schieten. De stoel heeft al een voorgevormd zitvlak, zodat u in ieder geval een veilige, stabiele zithouding heeft. Armsteunen. Natuurlijk in hoogte instelbaar. En daarnaast is tevens de hele rolstoel zeer eenvoudig de rugleuning in te stellen en te ontgrenden met een kleine hendel aan de linkerkant. En tevens is de hele stoel kiepbaar ook door middel van een kleine hendel aan de rechterkant. Handvaten in de hoogte instelbaar, dat ook korte of lange mensen die de rolstoel duwen een perfecte duwhouding hebben. Daarnaast is natuurlijk de rolstoel veilig. Het heeft standaard anti-keep functie, het heeft optioneel handremmen die ook gewoon als rem kunnen dienen, maar ook vastgezet kunnen worden, een parkeerstand en eenvoudig te lossen met zoals een parkeerstand inmiddels middel van de grote Basis hebben. Veiligheid vindt u ook in een frame waar speciale grote punten zijn aangebracht van beide kanten om de rolstoel tijdens vervoer met de persoon erin goed vast te kunnen zetten. En als laatste een volledig verstelbare hoofdsteun om altijd een goede positie voor de ondersteuning van het hoofd te vinden. Daarnaast is ook de hoofdsteun breder en spannender te maken om het hoofd nog beter te ondersteunen. Dus zoekt u een rolstoel voor langdurig gebruik met een maximaal zitcomfort, met maximaal mogelijkheden tot verstellen en alle veiligheidsaspecten die bij zo'n rolstoel horen, dan is die volle een zeer goede keuze. Mocht u ook overgaan van Yvonne. Dan wensen wij u daar heel veel plezier mee.